Shoppen bij kledingzaak Le Prince in Tielt is shoppen in stijl. En niet alleen omwille van de exclusieve modecollecties die ze hier aanbieden. Je wordt er tijdens het winkelen immers ook luxueus omringd door een bijzonder smaakvol eigentijds décor, Waarin een zeer originele parketvloer van de Legno de hoofdrol speelt. En dat is de Moulie. De zaakvoerster verklapte ons dat ze ervoor koos om in haar boutique een tegelvloer te combineren met een parketvloer. Dat liet toe een meer mondijne, maar tegelijkertijd ook huiselijk warme sfeer te creëren. Moely selecteerde ze speciaal omdat zijn intense warme bruin-grijze kleurnuances perfect aansluiten bij het grijs van de tegels. Bovendien was ze meteen verkocht aan zijn aparte look. Deze vloer uit de antiekcollectie van Laleno is dan ook een prachtig staaltje vloerarchitectuur. De antiekcollectie staat voor een verzameling bijzondere vloeren, gekenmerkt door de zeer innovatieve verouderingstechnieken die hen extra charme en karakter verlenen. Voor dit parket selecteerden onze designers brede planken Europees eikenhout met een landelijke présence en mooie knopen die zorgvuldig werden afgewerkt. Het hout werd gerookt en kreeg daardoor de zachte bruine tinten die de vloer zo sfeervol maken. Maar bij de Mouly valt vooral de structuur meteen op. Het unieke lijnenspel van zaagsnede in combinatie met de diepe donkere kleur van het eikenhout geven het parket een zeer exclusief karakter dat ook bij interieurvormgevers erg in de smaak valt. Kortom, de Mouly is een parketvloer met temperament, een vloer die in het oog springt. Of je hem nu kiest voor een prachtige kledingzaak met klasse of voor het verfraaien van de gezellige huiskamer bij u thuis, je zal er jarenlang van genieten. Hij kan perfect alle interieurzeilen aan en maakt iedere ruimteopslag behagelijk.